Ik ben Joris van der Lucht, orthopedisch chirurg in het Hagenziekenhuis sinds 2010. Ik ben gespecialiseerd in heup- en knieprothesiologie. dat zijn protheses van heupen en knieën, maar ook in revisies daarvan. Ik ben in 2010 al gestart met ook de voorste benadering van de heup en ik leid daarin assistenten op, maar ook collega chirurgen. We hebben een heel mooi team gecreëerd waarbij we alle orthopedische zorg kunnen aanbieden van jong tot oud. Uh, dit is een team zeg maar, waar ik heel trots op ben en ik denk dat we met het team ook mensen kunnen behandelen. Zoals je zelf ook wil dat je familie behandeld zou worden. Dus dat je als arts zeg maar, doet wat je zelf ook wil voor je eigen familie.